Allemaal. we zitten alweer in de maand augustus en zoals je, je misschien wel kan herinneren we hebben we ooit een serie gestart Budgettoppers en die hebben we vorige maand overgeslagen de reden daarvan is omdat we vorige maand gewoon echt helemaal geen interessante en leuke deals zagen. Tenminste ze waren misschien wel interessant, maar we vonden ze gewoon niet spannend genoeg om het met jullie te delen. Maar nu in de maand augustus hebben we wel weer hele leuke toppers gevonden. En vandaar dat we dus nu weer eindelijk een aflevering voor jullie hebben. We hebben weer leuke aanbiedingen op het gebied van lifestyle, fashion en beauty op je te wachten staan. En vind je het leuk dat er weer een nieuwe budget toppers is? Doe dan vooral vast eventjes een duimpje omhoog en vergeet je ook zeker niet te abonneren. En gaan we nu gewoon gelijk verder naar de toppers. Nou, de visnet-trends heb je vast wel voorbij zien komen. En dat, zijn, dat is eigenlijk een panty of een sokje met zo'n soort patroontje. Ik weet eigenlijk niet hoe ik het beter uit kan leggen. Het lijkt echt op een visnet. Ja, de visnet-trend in ieder geval. En uh, deze sokjes die zijn nu in de aanbieding bij de Big Bazaar voor echt heel weinig geld. Deze sokjes met echt die kleinere visnet, namelijk voor 1,89 euro. En dat is serieus echt een goede deal. Want ik heb bij Urban Outfitters ongeveer twee maanden geleden gewoon een tientje betaald yeah. voor deze sokjes. <laughs> maar bij Big Bazaar heb je dus vrijwel gewoon dezelfde. Zoals deze voor nog geen 2 euro. Wij combineren ze vooral heel erg graag gewoon in combinatie met sneakers. En had het laatst aan onder een jurkje. Met, met, ja. met haar hoge uh, Vans sky, skate, high skate high sneakers. En dat vond ik echt super leuk staan. Maar ik heb ze ook een keer gedragen bijvoorbeeld met all-stars onder gewoon een mom jeans. Is het heel erg leuk. Naast de sokjes kun je ook nog terecht voor een visnet panty. Die zijn ook heel erg leuk. Beide van haren heb je op dit moment een mooie deal voor Puma sneakers. Nou het model ken je waarschijnlijk wel. We brengen ze nu eventjes in beeld. Het zijn gewoon... Ja, degene die op dit moment wel hip zijn. Ja, het zijn echt super makkelijke sneakers. En uh, ze zijn nu voor iets goedkoper te krijgen. namelijk... Deze met platform die zijn 65 euro. En degene die met een ja, iets dunnere zool hebben, die zijn 55 euro. Dus dat is wel een prima bedragje. En het zijn gewoon sneakers die je echt met alles kan combineren: rokjes, jurkjes, broekjes, broekjes shorts, uh, mom jeans, echt van alles. We hebben op dit moment deze twee Puma's. Uh, dit zijn niet degene die je kunt halen nu bij de Van Haren. Maar ze lijken er wel een klein beetje op. Ze lijken er heel erg op eigenlijk. En uh, ze lopen echt onwijs lekker. Echt als wolkjes. Heb je een iets kleiner budget dan heeft Van Haren ook andere leuke platform sneakers. En deze zijn volgens mij gewoon van het Van Haren merk zelf. En die hebben echt een dikke vette platform. Dus dat zijn echt gewoon die platform, platformachtige sneakers. Super leuk. Ze hebben een fluweelachtig stofje. En zijn verkrijgbaar in drie verschillende kleuren. Met ook een soort van uh, juweel aan de voorkant erop wat ik wel heel erg leuk vond en deze zijn 30 euro dus heel erg budget dat is boek, en ik ze echt super tof eruit zien dus lijken wel uh, veel duurder dan wat ze zijn dus dat vond ik ook een hele leuke tip en aanrader bij de Ethos heb je nu echt super leuke zonnebrilhoesjes. En het is natuurlijk heel erg belangrijk om je mooie zonnebril goed te bewaren. Dus als je er geen een hebt, schaf er zeker eentje aan. Want als je hem gewoon in je tas gooit, komen er gehaald krasjes op. En degene bij Etos die lijken qua model van het hoesje heel erg op die van ray -Ban. En ze hebben hele leuke printjes, namelijk met flamingo's en ananasjes. Ja, ik vind vooral die met... Andere... Nee, met flamingo's. Flamingo's, Dat is Heel erg ja. cute. En de prijs... 5 euro. Bij de Quantum kan je nu terecht voor heel veel soorten lightboxes. En die gaan allemaal vanaf 7 euro. Nou, als je niet weet wat een lightbox is. Dit is er eentje. Het wil niet zeggen dat dit dan degene is voor ja. 7 euro. het is best wel groot. Dus ik kan me voorstellen dat deze iets prijziger is. Maar goed, die is wel echt heel erg leuk. Je kan... Oh, ik loop alle letters eruit te gooien. Je kan hier tekst op doen. En dan kan hem zo aanzetten. En dan... Uh... Dat kan je nu niet zien. Dan is het gewoon heel erg leuk om dit neer te zetten op je kamer. En ze hebben dus bij Quantum heel veel verschillende soorten. Dus de keuze is reuze en dat is altijd leuk. Nou, we blijven even in de Quantum sferen. Want wat je ook bij de Quantum momenteel hebt, is zo'n hele toffe decoratie skull. Als je ons aan een tijdje volgt, weet je misschien nog wel. Uh, Tatar en ik, nou wow, echt maanden geleden, zo'n hele grote skull bij de Action hadden gekocht. Ik weet niet meer precies hoeveel we destijds ervoor hebben betaald, maar deze bij de Quantum ziet er ook echt super gaaf uit. En hij heeft verschillende kleuren en zo'n skull. Hij is uiteraard nep, is gewoon heel erg tof voor je kamer. Het geeft echt gelijk zo'n soort van... Ja, het is nog steeds van, echt leuk. Ja, iets westerns, iets stoers. En dat is wel heel erg leuk als je volgens je muren helemaal wit zijn en daar echt lekker. Uh, maar deze decoratie skull is serieus maar 9,50 euro. En wat ik er nu in ieder geval van kan zien is dat hij heel erg tof uitziet. Dus ik zeg dat is echt een prijs. En bij de Quantum hebben ze nu ook een heel tof kledingrek gemaakt van stijgerbuizen... Nou, je kan het natuurlijk zelf DIY'en, maar geloof me, die dingen zijn niet goedkoop om te halen. Mm -hmm. Maar dit kledingrek kan je gewoon kant en klaar kopen voor 35 euro. En hij staat echt super stoer. Dus als je echt van die industriële look houdt, kan je deze gewoon in je kamer knallen en dan ben je al heel ver. Bij de kruidvat is de VIP op dit moment met 50% korting. En mocht je niet weten wat VIP is, nou, wij hebben het trouwens wel een paar keer genoemd op dit kanaal, geloof ik. Ja, in een favorites op... waarschijnlijk. Uh, het is een spray. Die spray je op het water van je toilet. Dan ga je schijten en dan, <laughs> en dan um, vloept je drol onder het water en dan heb je geen geur. En wij kunnen je uit ervaring Sorry. vertellen dat het echt werkt. Deze spray, um, soms spreek ik het ook achteraf. Ik weet niet of ik echt nu te veel in detail ga. Maar deze spray werkt echt heel erg goed. Het er werkt beter dan een normale wc verfrisser Dus en het, zeg deze maar... kost nu 5 euro. En ja. hij was uh, 9 of 10 euro. Ja, precies inderdaad. En je hebt hem in drie verschillende geuren kleuren en geuren en wij hebben hier de roze versie die is wel heel erg lekker en op onze blog endlessweekend.nl kan je een review lezen over dit product en uh, je denkt misschien wel van yo uh, wat waarom zijn jullie hier nou zo enthousiast over het is toch normaal dat dat het een beetje stinkt of whatever ik weet zelfs dat de eerste keer dat ik het noemde dat ik iemand zei van oh je bent aan het poef of whatever mm -hmm. is nog? Ja, weet ik nog maar het is niet zo dat je het moet verbloemen want, nee. <laughs> Maar het is wel gewoon chill om te hebben. Want stel dat je op reis bent en je bent met je vriendinnen en je deelt een hotelkamer. Dan is het toch niet zo ja, het is chill. Gewoon niet ook al is het normaal, het is gewoon niet chill. Als iemand bijvoorbeeld daarnaast een make-up in de, in, in de badkamer wil doen. Ja. Dus Het is gewoon, het is gewoon handig. Het is dus, voor jezelf fijn. En het is voor anderen fijn. Nou, Kruisveld staat ook helemaal bekend om de NS-treinkaartjes aanbiedingen die zij heel vaak hebben. En ook deze keer hebben ze weer die aanbieding gehad. Dus dat je dus de, van die treinkaartjes kan kopen waarmee je het hele... ...land door kan gaan voor 12, nee 13,99 euro. En als je bepaalde kruidvatpunten hebt, dan kan je hem shoppen voor 12,50 euro. Maar deze actie loopt alles echt als een... Tieren ...trui. De trein was beter. Als ja. oh, een trein, dus het kan zijn dat hij misschien bepaalde filialen is uitverkocht. Maar ga even checken, want het is altijd gewoon echt een super chille aanbieding. Dan heb je bij de Kruidvat nog meer leuke zomerse dingetjes. Voor 5 euro scoor je al een hele leuke tropische koeltas. Cool Perfect voor dit tropische zomerweer dat we in, in Nederland hebben. In vier verschillende kleuren. In vier Ook. verschillende kleuren. wel heel leuk. Voor als je weer een keertje naar het park gaat en uh, koude drankjes mee wilt nemen. En voor 2,99 kan je ook een heel leuk telefoonnummer scoren met bijvoorbeeld ananasjes erop. Dus als je dan zeg maar geen zomer hebt in Nederland, dan hou je de zomer maar naar Nederland. Nou, mocht je na de zomervakantie op kamers misschien wel gaan, dan heeft Aldi ook heel leuke aanbiedingen. Want zij hebben verschillende home- en keukenaccessoires met heel leuke cactusprintjes. Wat is dat? Ik heb gewoon lachen. Dag zeg nee, je ja. Cactus printjes en van die plusprintjes, die vond ik wel heel erg leuk te zien, maar vooral de cactusjes. daarom vind ik het ook heel schattig. En het klonk gewoon helemaal zo sub. Home en keukenaccessoires. Ja, maar ja, laatste. Ja. ja, maar het is wel echt heel erg leuk, want ze hebben echt dekbedden en uh, theedoeken en dat soort dingen. Met, um, met cactus en die plusjes, dat is best wel Scandinavisch en uh, hip. Dus uh, ja. ja, het is wel echt heel erg leuk. Ik weet niet waarom ik moest lachen. En uh, dat zijn gewoon verschillende prijsjes natuurlijk. Maar uh, ja, check zeker eventjes bij de Aldi bij jou in de buurt. Uh, wat er nog beschikbaar is, ziet er in ieder geval echt super schattig uit. Nou, bij de Etos heb je op dit moment een Etos Fixing Spray met kokosgeur. En dat is volgens mij gewoon hetzelfde als een make-up setting spray. Oftewel een spray die je over je make-up heen spreet nadat je make-up dus hebt gedaan. Met het idee dat je dan langer... Van je make-up kan make genieten, ja, vooral zeg maar dat het gewoon langer is. goed zit en niet afsmelt als je heel erg een vettige huid hebt. Ik gebruik altijd make-up setting spray van Urban Decay en ik moet zeggen dat ik al wel op zoek was naar een leuke budget variant en deze kost maar euro, dus ik vind dat op zich wel een heel fijn prijsje om hem even uit te proberen. Mm -hmm. En als je er al ervaring mee hebt, so let me know want ik ben echt super benieuwd. We blijven nog eventjes bij de ethos. Want ze hebben natuurlijk ook een hele leuke toilettas in de aanbieding uh, zitten. En dat is een hele leuke toilettas die een beetje omhoog staat. Wat super handig is. Maar er zitten van die hele leuke flamingo's op. En dat is gewoon super cute. Ja, we en we blijven super. gewoon echt fan van die flamingo's. Ja. Dat blijft gewoon. En het prijsje hiervan is 5,99 euro. Dus dat vind ik ook best wel gewoon prima geprijsd. Mm -hmm. En hij ziet er gewoon super leuk uit. Bij de trekpleister heb je op dit moment een leuke day make-up actie. Je kan namelijk drie van deze rollen waar 70% watjes in zitten uh, kan kopen. Het is dus een 3-pack mm -hmm. en dan krijg je een gratis reis etfietje erbij en dat kost allemaal maar 2,99 euro. Dus dat komt neer op 1 euro per uh, um, rol met watjes. En dit zijn ook nog eens hele goede watjes. We zijn sowieso heel erg fan van makeup. Uh, het is wat duurder, maar het werkt wel echt Super goed. Beter, ja. Het ja. zijn zeg maar zeven wattjes. Ze hebben ook vaak nog zo'n goed japje erop, waardoor ja. je echt alles eraf gaat. No spon. Nee, inderdaad. Maar het is echt gewoon een super fijn spul. En ik moet ook even eerlijk zeggen dat ik heel erg benieuwd ben naar dat reis-etwietje. Ja, dat is ik wel handig. Ik vind heel het altijd uh, fijn om zeg maar watjes, een, zeg maar een aantal watjes mee op reis te nemen. En doe ik ze heel leuk als dit in mijn toilettas en dan krijg ik van die Fuzzy Fluffy, looken, ja. ja, en daar kan je dus echt niet goed je make-up mee afhalen. Dus ik dacht zo'n rijstasje is wel echt ideaal. En alleen daarvoor zou ik al gewoon deze actie willen gaan halen. Ja, ja ik ben gewoon dol op en dingetjes. Dus ja, goede deal. Nou, verder heb je bij Trekpleister, uh, Kruidvat en Ethos ook heel veel 1 plus 1 acties op make-up. Dus heb je zeg maar, nog nieuwe mascara nodig. Of je wilt gewoon lekker gaan hamsteren, nieuwe producten inslaan, gewoon een goede voorraad aanleggen. Dan is dit wel echt de tijd, want je hebt gewoon heel veel, heel uh, heel veel, veel acties 1%. op uh, L'Oreal, Maybelline, uh, wat heb je nog meer. Gewoon allemaal verschillende soorten merken. Dus dat is altijd wel heel erg chill en handig om te weten. Oh ja, ben je trouwens ook benieuwd naar uh, mascaras die er momenteel op de markt zijn? Ik heb laatst oh. ook een stapelreview van mascara's. Op onze blog geschreven zal ik ook eventjes een linkje in de beschrijving doen. Daar kan je even gaan kijken als je bijvoorbeeld wat nieuw, een nieuwe mascara zou willen proberen. Dan kan ik je misschien daarmee helpen. Nou, al deze acties die lopen binnenkort af. En de reden dat we deze video dus ook nu online hebben geplaatst is zodat jullie er dus zo snel mogelijk bij kunnen zijn. Uh, we willen jullie ook heel erg bedanken voor alle lieve reacties op onze allereerste Summer Goal video van de nieuwe serie die we zijn gestart. En ja, het was gewoon heel erg leuk om te lezen dat jullie net zo enthousiast zijn erover als wij. Er komt weer een nieuwe Summer Girl video aan, die cool... Nou, dat wordt de volgende video in ieder geval. Maar wij wilden deze video gewoon eerst eventjes posten, zodat jullie zo snel mogelijk helemaal up-to-date zijn. Nou, vond je deze budgettoppers weer leuk? Vergeet dan zeker niet om een duimpje omhoog achter te laten. En laat ze ook eventjes in de comments weten welke actie je het leukste vindt, of welke jij misschien ook al in de winkel hebt gehaald. En vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op ons kanaal. Dan word je altijd weer op de hoogte gehouden wanneer we een nieuwe video plaatsen. En dan zien we jullie heel graag weer terug in een volgende video. Doei! Doei. En dat is goed nieuws. Want bij, de, bij de Aldi hebben ze nu een hele leuke. Oh, ik wil feest zijn. Hallo! Ja, ik probeerde er al te bellen. Ja, ik weet niet. Er is iets met mijn internet. Het ging niet helemaal goed. Nee, nee. Hij, hij ligt hier volgens mij nu ergens. Hij is nu voor het eerst stil. Want hij heeft alleen maar lopen miauwen. Maar uh, ja. Laat hem machine. zien. Ach, ik ga hem ja. even zoeken. Uh, Hallo. Uh, Rami. Hij zit achter de bank. Oh wacht, misschien kan, kan Rami jou zien dan. Wie zit? Rami. Hier. Dag ladies. Doei. Rustig aan met de men. Ja, ik zie straks wel een update. Oké. Okay. Doei. Doei. Doei.